Vond je het niet spannend op zo'n groot podium, allemaal licht, camera's, toestanden? Nee. nee. Gewoon, je ging op het podium staan en klaar? Ja. ja. Dus eigenlijk ben je al een volwaardig artiest, of niet? Ja. Was het de eerste keer dat je meedeed? Ja. Maar jij doet volgend jaar toch zeker weer mee, of niet? Ja. Heb je dan een idee wat je zou willen doen? Ja. Wat voor een idee? Gewoon goed meedoen en lekker feesten. Waarom heb je meegedaan? Omdat het mijn laatste keer is dat ik mee kan doen en ik doe al heel lang mee. Dus daarom was dat een reden voor mij om weer mee te doen. Hoe vaak heb je al meegedaan dan? Zes keer. En de eerste keer heb ik gewonnen en nu de laatste keer heb ik gewonnen. En ik doe al vier jaar mee. Vier jaar geloof ik mee. Was het dansje moeilijk? Niet heel erg. We moesten een beetje andere danspassen doen, omdat we moesten zingen. Hoe vaak hebben jullie geoefend dan? Vaak, heel vaak. We deden in een week drie keer geloof ik oefenen. Veel hebben onder ons de winnaars van het Kenya Vasterovans Leetjes Concours. die hebben ze benaderd om dit liedje te schrijven. Ja, die samenwerking is eigenlijk al een aantal jaar. Mark van Blak ken ik natuurlijk goed. Dus het is een beetje van Slovens muziek. Uh, Mark heeft ook zelf uh, uh, veel leedjes geschreven. Ook voor de Stadtschool. Een aantal jaar geleden hebben we er samen uh, over gehad. Uh, misschien ook bij, bij gebrek een beetje inspiratie aan de kant van Mark van Theo ze even daarna. Uh, en dat heeft eigenlijk direct al geleid tot, tot een heel leuk leedje. Uh, de leedjes die we de laatste jaar gemaakt hebben, hebben ook altijd in de finale gestangen Van het KVL? Het vorig jaar waren we er drieden. Ja, dit jaar heb ik eigenlijk via een hele simpele e-mail van een brainstorm oeuwen de klas van de Solie de aangedragen gekregen. Het top met vastlavend waren eigenlijk later een top vastlavend geworden. En toen stonden mijn kreten in. Dus toppie, toppie, de toppers, allemaal die echte kenjerkreten. En de koos trek direct het mee. Dit waren met uh, een, een meer een Oktoberfest-achtige uh, setting. Dat waren ook de vraag van de stadschool. Nu vroeg altijd in welke stijl het leidje moet zijn. Uh, dat mocht dit jaar zo gaat weer in deze stijl. Uh, dus ik geef, zelf, uh, geef het uh, uh, dan ze zelf het leetje op elkaar te zetten. De werk zelf de invullingen uit. En op een gegeven moment heb ik dat basis en nog de, de baslin verder. Uh, en dat gaat dan naar Mark. En Mark gaat in zijn eigen studio met aan de slag. En dan uh, geeft het twee een af en dan zijn we er allebei uh, uh, meer dan content over. En dan is het eigenlijk op dat moment eigenlijk ook zoiets dat uh, de kenjaren het al kennen komen inzingen. Nog staan jullie zeker ook op het kanon van het balkon, hè? Ja, zeker. Ja. Daar we, al hadden we niet gewonnen, geloof ik, al Op. Dat is het wel heel erg druk, hè? Ja. Ja. <laughs> Dan moet je van tevoren toch even snel naar de wc, of niet? Van de zenuw, of niet? Ja. We hebben het geweldig gedaan. Ik heb een super prestatie om uh, de eerste plaats te Maar dat is superleuk hè? tot een koude bal. En uh, heb ik ook nog een beetje leuk maken. Een paar instrumenten voor jullie meegenomen. En die zal ik je geven. Want er stonden veel scholen, er in de finale. Veersolen en vergeet ook niet uh, Sanne Kremers die daar ook de tweede is geworden. Dus ook uh, de enkelingen, de, de solisten die van onze stad uh, met vijf man sterk. Dus bekend de helft van alle deelnemers uh, in het KVL. Dus we hebben wat dat betreft uh, als uh, stad beheerlijk ons uh, uh, op de kaart gezet. Wij het geweldige. Ik Ik zou zeggen, het grootste en het kleinste, ik zie niet in een heel klein stukje. Nog nooit goed brengen en de jonge dame die al bijgepakt van de acht daarvoor aankrijgen. De Startschool heeft nu voor de tweede keer het kindervastenlavens Festival gewonnen. Wordt het nu in een tijd dat via het zelf gaan organiseren? Dat vind ik ook wel een beetje, dat het zo'n zo zijn als voor als uh, stad, zittert geloen, hier uh, ook uh, dit KVL gewoon organiseren. Maar we zullen kijken of dat uh, in uh, een van de komende jaren uh, daadwerkelijk ook uh, gaat gebeuren. Maar de hubs ze een groot podium nodig. De hubs wat dat betreft, uh, de plek nodig voor de Kenjar ook tussen de bedrieven door, uh, goed uh, kunnen verblieven. Dus, uh, uh, en dan moet natuurlijk ook een goede akoestiek zijn om... Uh, om de, de leidjes op een goede manier tent te horen te brengen. Nou in Kessel biedt lvk House een hele grote tent. Nou sinds in Ziddard hebben ze er best wel ervaring mee, met tenten, oktoberfeesten. Dus ik zou zeggen, gewoon op de schootsvelden. Het zou een optie kunnen zijn. zou een optie kunnen zijn. Er zijn genoeg zitten die dat kunnen organiseren, liet me. Laten ze zich vooral horen, zou ik zeggen. Geeft de gemeente dan subsidie? Nu heb ik natuurlijk niet uh, het cultuurbudget onder me gesteld, ook als om uh, deze uh, geweldige kanjers, onze kampioenen, hier uh, een oorkonde van ons college uit te reiken voor de prestatie die ze nu hebben geleverd. En uh, ja, we zullen zien uh, in de wisselwerking naar de toekomst toe wat dat betekent en wie je doorheen gefaciliteerd kan worden. Heel veel groetjes aan Cézanne. En aan Jelle. Voor oh, Jelle en Cézanne. Ja. Zitter. Alarve en vooral in een topvaste avond. Ben,